Dag Chris. De voorbije week hebben we op verschillende plaatsen, zowel in Europa als elders in de wereld, nieuwe uitbraken gezien van het coronavirus. Het gevolg is dat een aantal steden en regio's weer in lockdown zijn gegaan. Ik denk aan Peking, Melbourne, Catalonië, zelfs Servië, het hele land. Zal dit opnieuw een impact hebben op de wereldeconomie of is de situatie toch een beetje anders dan in maart? Ja, ik denk inderdaad dat als we kijken naar de huidige situatie, dat natuurlijk de kennis die we hebben en de maatregelen die zijn genomen sindsdien toch wel een bepaalde impact hebben gehad op de manier van werken. En dus inderdaad dat de economische impact vandaag minder is dan een paar maanden geleden, toen we eigenlijk niet wisten hoe het virus zich zou gedragen en wat we er tegen moesten doen. Toen was de reactie inderdaad zeer negatief en iedereen moest natuurlijk inderdaad in lockdown gaan. Vandaag weten we inderdaad wat de maatregelen zijn en zien we effectief dat ook de impact op de beurzen beperkt blijven. En vergeet ook niet de het feit dat de liquiditeiten dermate voorzien zijn door de centrale banken, gecombineerd met relancemaatregelen die nu toch wel stiltjes aan in uitvoering komen, zien we toch wel inderdaad dat de impact op de beurzen matig zijn. Vergeet ook niet, het gaat hier over voorlopig beperkte regio's, maar we moeten inderdaad een vinger aan de pols houden, want ik denk bijvoorbeeld dat de situatie in de Zuidelijke Staten, in de Verenigde Staten, toch wel uh, zorgwekkend kan zijn. We zitten intussen met een economie die in volle heropstart is. Zit daar nog een gevaar in? Moeten we daar bang voor zijn? Het is duidelijk dat inderdaad de economie aan het herleven is. We zien inderdaad de eerste indicaties dat juni eigenlijk bijna op een normaal niveau aan het terugkeren is. We zitten ongeveer 10 tot 15 procent onder het niveau van vorig jaar, wat eigenlijk toch wel bijna geruststellend is. De zomermaanden gaan misschien minder visibiliteit geven, want het is traditioneel een rustigere periode. Mensen gaan toch op vakantie beginnen gaan. De vraag is natuurlijk wat gebeurt er in het najaar En als dat dan gecombineerd wordt met het risico van van een tweede golf, dan zou het inderdaad wel eens een economische impact kunnen hebben, uiteraard. Je zei het daarnet al, de zomer is altijd een iets wat rustiger periode op de beurs. Laten we eens gaan kijken naar de bel 20. Hoe heeft onze index het eigenlijk gedaan het voorbije jaar? Als we kijken vanuit het dieptepunt midden maart, dan heeft de index zich zeer goed hersteld met een stijging ongeveer van 35 procent. En als we gaan kijken naar het echte dieptepunt ten opzichte van het echte hoogtepunt, kan je dan spreken van plus 50 procent intraday, wat toch wel een zeer sterke rebound is uiteraard. De coronacrisis heeft ook bij ons toch een vrij zware economische impact gehad. Heeft zich dat ook vertaald bij een aantal aandelen in de Bel 20? Ja, als we kijken dat sommige waarden die natuurlijk een directe impact hebben op bijvoorbeeld de leisure en entertainment industrie, ik denk maar aan Marco bijvoorbeeld, die hebben een zeer sterke daling gehad en zijn wel terug gestegen, maar minder dan de daling voordien en blijven toch wel afzien op dat vlak. Ook een Solvay met natuurlijk een activiteit direct gerelateerd aan de luchtvaartindustrie heeft het daar bijvoorbeeld moeilijk en ook een AB Inbev die natuurlijk ook in Latijns-Amerika zeer sterk aanwezig is, maar ook in de US en heel veel problemen heeft met zijn vreemde valuta, ziet toch nog wel altijd af van deze huidige crisis uiteraard. Met Gecombineerd met hun schulden. Tot slot, Christi, laten we eens vooruitblikken naar het najaar. Wat zijn eigenlijk de verschillende scenario's die mogelijk zijn op de beurs? Ik denk als we kijken naar het najaar zal het sowieso zeer volatiel blijven in de huidige markten. En iedereen kijkt natuurlijk rijkhalsend uit naar de lancering van één of meerdere vaccins. En zoals je weet neemt de beurs altijd een jaar voorsprong ongeveer op wat komen zal. Dus zodra inderdaad hier positief nieuws uh, komt, zal het inderdaad een positieve verwachting hebben voor de beurs. Maar ik denk dat de beurs al sowieso al een kleine voorsprong heeft genomen door de vele investeringen en de liquiditeit die er in de markt is gepompt ondertussen. En dus tot die tijd blijven we op de 90%-economie, zoals men dat dan zegt. Ik vrees van wel, inderdaad. En dan spreek je over natuurlijke toerisme, ook over de ontspanningssector, dus leisure. Dus de, de, zulke sectoren gaan niet terugkeren naar de niveaus van voorheen. Dat is duidelijk. Chris Kippers, dankjewel. Graag gedaan.